Van harte welkom allemaal op mijn YouTube-channel. Mijn naam is Elisa Frino en ik help vrouwen hun doelen te bereiken. In deze video gaan we het hebben over maakt negativiteit je dik. En dit is iets wat voor mij echt heel belangrijk is om te bespreken. Maar als jij zoiets hebt van ik ben ook een emotionele eter of op zoek ben een reden... ...waarom je elke keer blijft aankomen en je onrustig voelt, dan is deze video voor jou. Laten we erin duiken. Nou, van harte welkom allemaal op mijn YouTube-channel. Mocht je hier voor het eerst zijn, vergeet natuurlijk niet om op subscribe te klikken en je toe te voegen aan de Manifesto community. Dit geeft je de mogelijkheid om vragen te stellen en een natuurlijke inzichten te delen die je krijgt. In deze video wil ik het met je hebben over maakt negativiteit je dik. En het is iets wat bij mij juist heel vaak speelt. En ik dacht, ik moet het gewoon bespreekbaar gaan maken en het met jou gaan bespreken. Wat ik altijd merk bij mezelf is dat er periodes zijn waarin ik echt ontzettend veel emotie emotioneel eten. Nou, ik ben geen expert wanneer het komt op het gebied van emotioneel eten, maar ik weet er zo een klein beetje van wat mij is opgevallen over emotioneel eten is uh, dat ik het meestal doe wanneer ik me onrustig voel dus dan wil ik juist eten om dat onrustige gevoel in mij te compenseren zodat ik me vol voel en vaak als ik me vol voel dan voel ik me veilig dus dat is sowieso mijn eerste bubbel en wat mij de afgelopen weken is opgevallen waarom ik weer emotioneel aan het eten was was omdat ik veel emoties aan het ervaren was de afgelopen maanden ben ik veel bezig geweest met energiewerk het verwijderen van van uh, mensen uit mijn leven die er niet meer in passen. Maar ook niet meer het toestaan van bepaalde frequenties in mijn leven. Of bepaalde onderwerpen of gesprekken die niet in mijn hoogste goed zijn ook te verwijderen. Dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat alle emoties die nog vast zaten in mijn lichaam uh, omhoog zijn gekomen. En uiteindelijk is er natuurlijk uitgekomen dat ik daar echt volledig door in de weerstand ging staan. En natuurlijk... Ging eten. En wat betekent dat voor mij als ik dus emotioneel ga eten? Voor mij betekent het dan, wat ik al heb gezegd... Alles om dat vol gevoel te krijgen. Dus ik voel me dan heel onrustig van binnen. En uiteindelijk wat er gebeurt is, zodra ik emotioneel begin te eten, komt natuurlijk het schuldgevoel. Dit had je niet moeten doen. Je had dat anders moeten doen, Elise. Je had, een boterham, uh, je had de boterham weg moeten laten, et cetera, whatever. En uh, uiteindelijk wat er dan gebeurt is, het schuldgevoel... Zorg ervoor dat ik nog meer ga eten en als ik dan nog meer ga eten en met zo'n opgeblazen buik op de bank zit denk ik oh, ik voel me echt ellende en dus ga ik nog meer eten en uh, dan komt het schuldgevoel met ik moet naar buiten ik moet gaan sporten ik moet dit doen ik moet dat doen waardoor ik nog meer ga eten en it's just down the rabbit hole we go. Wat kan je doen om zo'n cyclus uh, te doorbreken? Want ik weet van mezelf, ook al zit ik erin, ik weet heel bewust waar ik mee bezig ben. Dus dat is echt heel belangrijk. 9 van de 10 keer weten vrouwen ook dat ze uh, emotioneel aan het eten zijn. Maar waarom stopt het dan niet? Omdat je er op zo'n moment voor kiest... Om gewoon eventjes erin mee te gaan. Voor mij was het het ontdekken uh, waarom ik het eigenlijk aan het doen was. Dat vond ik persoonlijk een stuk belangrijker dan... Oh, ik moet nu echt gelijk stoppen met eten. Want aan de andere kant kan ik ook weer heel streng zijn voor mezelf. Dan zeg ik, oh, maar dan ga ik helemaal niet meer eten. Of dan uh, gun ik mezelf geen chocolaatje meer. Dat mag allemaal niet meer. Ik wil juist ontdekken wat wel of niet past bij mij... En waarom ik bepaalde keuzes maak die er weer voor gaan zorgen. dat ik dus in mijn verhaal ga vastzitten. Want of ik nou een hele cake wegvreet. of een, uh, een muzzly bar naar binnen werk. dat maakt allemaal niet uit. Want als jij in verbinding bent met jezelf. en dus ook uh, uit het verhaal bent. waar je meestal in vastzit als je gaat manifesteren. oud oh gaat. dan maakt het niet uit wat je eet. Het het valt er zo weer vanaf. Maar wanneer je emoties gaat eten of emotioneel gaat eten... en je dus daarin iets wil opvullen... dan eet je op een heel andere manier. Het voelt voor mij energetisch ook heel anders. En voor mij is het altijd belangrijker uh, dat het niet uitmaakt dat ik een fout maak... maar dat ik bewust ben van de fout die erg gemaakt wordt... zodat ik er iets aan kan gaan doen. Dus voor mij was de bewustwording dat ik mijn emoties aan het wegeten was. En dat had er weer mee te maken dat ik de afgelopen maanden... heel veel energetisch aan het reinigen was. Maar het heeft er ook mee te maken dat er natuurlijk bepaalde mensen niet in mijn leven aanwezig zijn. En uh, voor mij kwamen de emoties omhoog van de hunkering die ik had. Uh, voor de, van de liefde die ik graag wilde hebben vanuit uh, de omgeving. En uh, wat ik daarmee ging doen is, ik ging juist veel verder kijken uh, naar uh, wat ik miste dan dat ik vlakbij keek en zag wat ik al had. En dat ging ik dus opvullen met eten. Die, die missing ging ik opvullen met eten. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat ik wat kilootjes ben aangekomen. En dat is niet heel erg gelukkig. Omdat is vaak ook omdat ik mezelf erop betrap en er bewust uh, van ben. Maar het kan wel heel erg uh, goed zijn dat jij misschien veel meer kilo's aan bent gekomen dan dat je wilt. Of niet lekker in je vel zit of je broeken zitten niet zo lekker meer als dat ze uh, uh, twee jaar geleden zaten. En het is niet erg om aan te komen, want dat hoort er eenmaal bij. Het is niet erg om veel af te vallen, want... Sommige mensen hebben stress en die eten helemaal niet. Als ik stress heb, vreet ik alleen maar. Dus ik ben juist andersom. Dus het maakt niet uit waar je bent. Het gaat erom waarom je de dingen doet die je doet. Dat vind ik belangrijk. En uh, dat ik vijf kilo aankom, dat maakt mij niet uit. Maar het gaat mij er wel om waarom die vijf kilo aan zijn gekomen. Is dat gewoon omdat ik dacht, ik heb er gewoon zin in. Uh, hè? En we hebben allemaal onze periodes uh, waarin we alleen maar aan het eten zijn. Maar... Uh, als jij aan het eten bent en er wel iets achter zit, dan is dat verhaal heel belangrijk. Want dat verhaal is je sabotage. Het verhaal gaat ervoor zorgen dat elke keer als jij bewust naar je doel aan het werk bent en dus aan het manifesteren bent, maar je in het manifestatieproces een beetje aan het dwalen bent, omdat je geen idee hebt of je manifestaties onderweg zijn. Dus je moet vertrouwen op het universum, maar je hebt nooit op iemand kunnen vertrouwen, je hebt nooit op iemand kunnen bouwen en dus voel je je heel zenuwachtig. Ben ik wel goed bezig? Maak ik wel de juiste stappen? Dat zorgt ervoor dat je dus de verkeerde beslissing onbewust neemt. Want vaak heb je het niet eens door dat je emotioneel aan het eten bent totdat je dus al niet lekker meer in je spijkerbroek zit en je denkt mm, weet je dat had wel anders gekund dus ik wil je erop voorbereiden uh, dat als het een volgende keer gebeurt of als je er nu op dit moment in zit dat je even aan jezelf vraagt wow is het positief is het negatief is er iets aan de hand is er niets aan de hand. Um, moet ik ergens op letten? Wat, uh, welk verhaal speelt er af? Is er iets wat de afgelopen weken heel vaak is gebeurd? Uh, wat valt mij ook voordat ik uh, begon met emotioneel eten? Stel jezelf deze pittige vragen, schrijf ze voor jezelf op en ga ermee aan de slag. Want elke keer dat jij naar een nieuw doel gaat werken, zul je dit stukje tegenkomen. Het is een sabotage die er gewoon in zit en uh, het heeft tijd nodig om het te ontkoppelen. Maar er bewust van zijn en dus de volgende keer anders kunnen schakelen is cruciaal. Dat is echt zo belangrijk. En dat vind ik echt heel belangrijk, dat je daarmee aan de slag gaat. Dus wat zijn de stappen voor jou? Natuurlijk ontdekken of je het aan het doen bent. Dus eet ik of eet ik niet... Uh, omdat ik gestrest ben of emoties voel. Um, en natuurlijk, waar komt dit verhaal vandaan? Waarom doe ik dit? Wat gaat er goed? Wat speelt er om mij heen af? Waar ben ik de laatste tijd mee bezig geweest? En de derde stap is natuurlijk altijd en altijd. Wat kan ik er nu aan doen? Dus voor mij was de stap, wat kan ik eraan doen? Gaan wandelen, terugkomen in verbinding. Uh, meer tijd maken voor mezelf. Vaker op pauze, de stress verwijderen. Oké, okay, dat zijn heel veel stappen, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het was gewoon, wow, even weer terug naar de basis en van daaruit weer verder. En dat vind ik zo ontzettend cruciaal, dat je daarmee aan de slag gaat. En again, het maakt niet uit of je aangekomen bent, afgevallen bent, of je wel dikker of dunner bent dan je normaal hoort te zijn. Ik denk dat in deze periode iedereen wel dikker is dan ze horen te zijn. Uh, dat is prima. Dat maakt allemaal niet uit. Het gaat erom vanuit welke intentie het is gekomen, want de juiste intentie achter je manifestaties is... is de sleutel, dames. Dankjewel voor het kijken van deze video. Mocht je hier voor het eerst zijn, vergeet natuurlijk niet om op subscribe te klikken. En je toe te voegen aan de Manifesto Community. Ik ben echt super benieuwd uh, of jij jezelf hierin herkent. Laat het weten in de comment en dan kunnen we het bespreekbaar maken. Vond je het een interessant onderwerp? Laat dan een like achter. En dan weet ik welke video's uh, interessant zijn voor jou als community. En dan zorg ik ervoor dat er meer content op gecreëerd wordt. Ik wil jou een hele fijne reis wensen en tot de volgende keer. Doei!